Nu al een slinkse beweging van Harry Pinacci. En uh, zoals uh, gewend, uh, hier zo altijd gelijk de eerste bal naar voren. Over de zijlijn, een in inworp voor uh, DVS. Nicky uh, van Hilten. Ja, die is voor uh, Stef Nijland. Stuurt Benjamin Romion weg. Kijk eens hoe snel die is. Hij is helemaal alleen daar, maar kan in actie maken. Hij gaat naar binnen, geeft hem aan Stef Nijland. Nee, aan Kruisheer. Excuus. Kan hij gaan schieten? Kan hij gaan schieten? Oh, keeper moet helemaal naar de hoek. Voor de eerste keer. Mike van Vliet. Eerste kans is voor DVS. Ja, in de vijftiende minuut. Hier moet je opletten. Want uh, snelle combinatie van uh, Noordwijk. Nummer 23. Joost van den Booghaart. 1 op 1 daar. Hé, hey, scheidsrechter. Balletje, maar oké. Okay. Bestraft met een gele kaart ook. Nicky van Hilten. Zo, o. lekker uh, uit die hoek gepakt. Daan Huiskamp. Mooie vrijtrap, ook uh, goede redding. Remyon die de bal kan oppikken. Vloedgraven. Gevaarlijk balletje. Nicky van Hilten. Overname nu. Kruiseer, Kruiseer, Kruiseer. Lekkere goal, jongen, Kruiseer. Goed doorgaan van Quincy Veenhoff, die eerst de bal leek te verliezen. Maar toch de assist geeft op Kruiseer. En zo komt DVS hier op een 1-0 voorsprong. Heel goed. Balverlies van Koen Vloedgrave, Emiel Wendt. Zonder om daar balverlies te leiden. Reinaars Hoeft niet. Naar uh, Roshanali. Snel. Goeie. Die uh, handige spits hoor. Die uh, grote beer die went. Nu druk van uh, Noordwijk. Een buitenspel. Die loopt daar... Uh, Heel makkelijk voorbij te wandelen. Oh, daar komt uh... Joost van der Bogen volgens mij met een kropbal. Loopt goed af, Nicky van Hilten zag hem niet aankomen. Lekker driehoekje. Nicky van Hilten op avontuur daar. Gaat er tussendoor. Wat, Wat een mooie actie. Boem. Hoppa! Nicky van Hilten zegt. Die mag 75% van dit doelpunt hebben. Ik heb niet gezien wie het scoorde. Ja, dat is cool. Goed Nou, Met zijn linkerbeetje. Hey, het begon hier al mooi met dat uh, driehoekje: Veenhof, Pinachi, Nicky van Hilten. Snijdt daar tussen twee verdedigers door. Geeft hem gewoon in uh, verre hoek. Lekker 2-0. Ja, prachtig Wat zo uh, Voor de rust. En dat is lekker. Wendt daar. Tim van den Berg ervoor. Balletje valt daar. Wordt een kans voor. Tim van den Berg. Scheids. Blijft gevaarlijk, blijft gevaarlijk. Ja, daar ja, valt het 2-1. Een doelpunt voor noord Aansluitingstreffer. Aansluiting Bouwman. Eerst al een uh, actie van Tim van den Berg dat hij die bal nog kan wegwerken. Niet alles lukt natuurlijk, maar uh, werkt hard. Kijk, dit zijn van die balletjes die net, net doorschieten. Uh, hij gaat liggen. Niks. Penalty. Nee, scheidsrechter. Nee, hij doet het niet. Doet dit wel. Eerst, hij, hij, hij wuift hem weg. En hij trapt gewoon in zichzelf. Ja. Nummer 10 achter de bal. Rees. Roshan Ali tegen Roshanali. Daan Huiskamp. Kom op, Daan Huiskamp. Hoppa. Ja, nou, kijk hey. eens aan. Zo. Daan Bestaan hoeft er... niet op te treden. Gerechtigheid, ja. denk ik. Ja. Nicky van de Hilton. Daar ligt alweer iemand. Kruisje boos. Uh, gaat hij Rosa gaat schieten. Oh, die bal werd van richting veranderd onderweg. Daan Hauskamp de goede hoek in. Perfecte de bal op, ook uh, op Veenhof, Goede aanname ook. Harry ah, stuurt daar een kruisje weg. Tussen drie man in. En daar komt Falstar. Falstar. Wat doet hij? Falstar nee. Oh, ja, van kijk. de lijn gehaald. Oh, wat zonde voor de jongen. Dat had hij zijn, uh... ja, Dat was toch wel heel mooi geweest. Zo. Nou, falstar, oh, nee. jammer, jammer, jammer. Daar jammer. Stond hij toch weer op een goede plek. Hij Zonde. ging heel goed door. En als een Spaanse schijf heeft, gaat het totaal niet in. Quincy, Trapp Veenhoff. Quincy Veenhoff. je kunt jezelf nu onsterfelijk maken. Helaas. Maar wie doet hij het niet? Wat jammer, wat jammer. Benjamin Rumion kan hem oppikken. Prachtige paas! Prachtige paas! Quincy Veenhoff. Wat gaat Oh, oh nee, Voor de vierde keer, jongens. Ho, ho, ho. Quincy Veenhoff. Ja, je merkt aan hem dat hij langzaam maar zeker het niet meer kan uh, belopen. Hij hmm. is natuurlijk een uh, speler met een enorme inzet. En daar oh. yeah. toch het doelpunt. Uh, valt de 2-2. Wederom een goede aanval van Noordwijk. Bij de tweede paal wordt de bal ingeschoten. Zoekt Rem Roemion, die gaat door. Oh. Kans kan nog, kans nog. Kan nog. Oh, een medertje of twee naast. Toch, André, je ziet aan Noordwijk dat het heel veel energie heeft gekost om langs zij te komen. DVS de, de laatste 5, 10 minuten, bovenliggende partij. Pinacci. Ruméon. Buitenspel, ja. Van uh, Jafoetst. Helaas buitenspel. Snel genomen. De plek, toch? Slim. Ja. En het is afgelopen. 2-2 uh, wordt? 90 minuten. Ik denk uh, toch uh, verlenging. Beide gezegend met een mooie trap. Erfere. Oh. Ja, dat komt goed. Nou, komt hij nog goed. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, oh wat. wat. Oh. Het, leek, het leek helemaal nergens op, Het is weer zo'n heerlijk moment. komt hij Oh, zo. bijna geleden Die uh, door het open, buiten de erin. naald. Nu liggen de linies ietsje te ver uit elkaar bij DVS. Dat is een goede bal. En ook daar ruimte, Sam van Oosten. Prima reactie. Dus, uh, prima niet helemaal redding gehoeven. van Daan Huiskamp. Ah, oh, nog niet. Oh, Jongen, jongen, jongen. Dit zijn momenten van de eerste orde: de Noordwijk, bekende Lubi uh, van Gaal-wissel. Een penalty-killer: oh, oh. Lars Jansen. Vin Kluiver. Vin, gaat hij het nog een keer proberen. Oeh. Scheidsrechter fluit voor het einde van de wedstrijd. 2-2. We, we gaan pingels nemen. De eerste pengel. Tegenover Toer Boeman als scorend. Feilo Zeer eenvoudig. eenvoudig. Daan Huiskamp zelf. En keeper Lars Jansen. De penalty killer. Kijken wat hij er van bakt. Kei en keihard. Zo doe je dat. <laughs> Wacht lang. Ja, over. Over. <laughs> slingers! Nou het kan precies. Ze hebben er geen last van van de Slingers. Redelijk lange aanloop. Tijdens de aanloop kijkt hij. En zo ontzettend makkelijk! 2-1 voorsprong voor DVS. Sander Bosma. Hij over. Hey. Cruciaal deze derde. Ja, zeker. Kruisheer. Schot. doelbekeurig. Keurig yes. in het hoekje. Niet hard. 3-1. Hij zat eraan. Bijzonder makkelijk. Ze waren al van de middenlijn af. Harry Pinacci, mag het beslissen. Harry Pinacci. komt hij. En hier ja! is hij door! Fantastisch! Ja, ja! Ongelooflijk! Davies Beekert verder. Prachtig. Uiteindelijk verdiend. Toch. Ja. Davies een, uh, door naar de volgende ronde. Een betere strafstopperserie. En uh, ja, verdiend. Verdiend, Wat een, zeker. Uh, het heeft wel een kracht gekost. Op grond van die gemiste kansen in de tweede helft, zeer zeker. En doorbekeren naar een... Uh, Prachtig. Nou, hopelijk een mooie wedstrijd. Het publiek wordt bedankt. Knijter, goede mentaliteit getoond deze hele avond. DVS 33. Daar kun je enorm van genieten. Prachtige bekerstrijd, hele mooie avond hier in Ermelo.